in de bak gekomen met gemaakt. Minister van verkeerd Walf over Burger, Gemeente en Provincie. Zembla. Verbreed het bos. Heb ze alle remmen los. Denk toch aan je. De mensen in de want alles gaat maar door, want alles gaat maar door. alles Oh, ja, gaat er aan, er aan, er aan, er aan. de aan Heb je mij zijn maar goed naar de bodem. Van de kaart. je voelt jij doen? Ja, welk seizoen? Help jij doen? Ja, welk seizoen? Heb je Nee, Wij Deel er is niets gedaan, alles gaat er aan. Deel er is niets gedaan, alles gaat er, nee, er, alles gaat er nee, aan. Nee, aan, er nee, aan, Het verhaal is zo oud, als wij ervaardig zijn, als het veld van Als enig leeft er weinig, als u is het verhaal. En daaruit wat we, of doen we uit we gaan. Voor wie waarom we voor misschien zijn, dat te laat. Ook kijk, waarom is het een extreem klimaat? Wat redt er op oversteenen? Het gaat warm en te koud. En mensen lichten fout, want alles gaat maar door, want alles gaat maar door. behoudt ons, jou en mij, verbindt de waarde van de tijd voor even aan de ruimte voor hier en daar, aarde en leven en ons. We moeten we nog inprenten? We Dit plank kost te veel. Ja, ook centen. Wij blijven strijden dat hier geen auto's rijden. Red de boomkap de weg. Ah, is spijt. Als je natuur de kans geeft is dat goed voor het bos, maar ook voor de, voor de mensen. Krijg de asfaltering! Ik ja. je ja. weer asfalt Aan mij is weer niet geasfalteerd. Ja. Nee. Nee. ja ik er niks aan joh. nee. die mensen. ja precies ja. het is leuk ja. de zomer en eh de nieuwste release. leuk. ja het ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Oh ja. joh, oh die keuken Wij hebben oh, jongs ja. en stoute boven. vaak daar Laten we gewoon deze dit stoppen. 으아, 으아, 으아.